Hoi, ik ben Lisette van Voice en in deze video ga ik je alles vertellen over de Plantronics CS520. Wat deze headset nou zo speciaal maakt, is dat deze draadloos is. En dat betekent dat je gewoon kunt rondlopen zonder dat het gesprek wordt onderbroken. Kun jij niet stilzitten tijdens de bellen? Dan is deze headset helemaal geschikt voor jou. Deze headset echter niet mogelijk om te kiezen voor één oorschelp. Deze komt standaard met twee. Kom je er niet helemaal uit of weet je niet zo goed welke headset je moet kiezen, maar dan mag je altijd eventjes bellen naar 050-700-9900.